Do you need a cut? Do you need what? <laughs> a kut hoor. ik Oké man, oké, okay, I'm a noob. I'm, yes, a, I'm a noob. noob. Er toch okay. noob. Nu sta ik eerst. noob, look Oké, sorry. <laughs> Hallo jongens, mijn sleutel kijken met deze nieuwe video op mijn kanaal herkennen. Want ik schoot namelijk net gewoon in de lucht. Toen zei hij ineens iets op achter. De bom is dood, niet? Goed, ik kom Pas op! Wacht, nee, nee, nee, nee. Nee, Guido, ik wil ook een kill! Nee, ik wil af. Een... Fucking! <laughs> hier. Het is, het, is, het is sowieso long. Ja. Holy fuck, eentje in mijn rug. Holy team! Ik zie hier een paar. Ik zag er twee of drie. Ik denk dat het hele team hier is. Nee! Ik Ik heb Wat dacht jij? Rotaten along? Oh, Kills Ze zijn elkaar gewoon aan het boosten Ik ben weet ik niet MIT Ik ben dood MIT is de bom Ah oh, hij is lower than nog niet. Ja hij is dood Let me kill him Guido Oh fuck ja, ik sta recht voor hem <laughs> Oh mijn god hij gaat ook gelijk Ja hij heeft hem wel gewid. Ik wil die kill Free fuck hij is echt al fucking dood. Hij staat gewoon stil in de deuren. Mijn plek. Waar ze komen, ze komen. Ik kan hem hebben. Hij is 20 HP, zoiets. Ja, hij is dood. Nice. Ik ben jouw Guido. <laughs> Ook een bot nu, hè? Bot werkt. Ja. Wat maak AK, Snel, snel. What the fuck? Uh, wat de fuck? Hoe vaak heb ik hem oh, gehit? Wat de bom, ik ben dood wauw we gaan nu ook alweer tyfus ik schrik me fucking dood eentje is mid, yep tyfus ik schrok van gil what the fuck wie schiet er? niet, ze allemaal hier links in die deur te campen Rechts links Hallo. Hallo. shut up, shut up shut up ja hij wil me die porten te do you need a kut? Do you niet, wat? a kut hoor, die kost wel Noop, noop, Oké man, oké, okay. ik ben noob! I'm ben noop. De camper met. Waar de? Zorg dat ik gekickt wordt. Hij ging zomaar voor me staan en toen heb ik hem geheadshot. Ze zijn naar die nacht. Ze zijn mid, ze zijn hier. Ze staan. Die andere die staat hier. Ja. ja. ja. Kill hem snel. Oeh, nice. Nou, dat wordt easy kill. Ik heb Red Pony gekilled, Ik voel me zo goed. Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk. Wat doe je hem? Wow wow wow wow wow ik ga het Ik hier voor ik niet ik Ja, doe Ik denk dat het het makkelijkst Oh ja nu nu nu, hij heeft je niet gezien Nice Redpony okay. noob Nu sta ik eerst Oké, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sorry <laughs> Of ja niet hun, maar ik bedoel de stiepties Oh nee redpony Wow Nee ik heb iemand op short fucking gehad, ik ga gewoon nee-voten, anders word ik gek van dat... Oh, dat leek echt alsof ik war had. Hij stond achter die deur, ik ging gelijk omdraaien naar die deur. Hij was ook een van hun. Zwaaien niet. Maar ze hadden afgespakt. Nou, uh, ehm... aan het gaan. Maar uh, ...hier, omdat hier twee mensen staan. Ik ben achter ze. Oké. Okay. Ik mis alle mijn kogels en hij het zit m'n nee-kogels. Dat vind ik echt bullshit. Hij heeft op mij een kogel Eentje had ik wel een paar keer gehit. Kom op, je kan het. You can do this, Guido! Types! Wa hey wacht, we kunnen hem stemmen om te kicken. Dat, dat hij zijn XP niet dat krijgt. Doe doe doe doe, do, stel! Stel! Doe ja, yes! Yes, hij krijgt geen XP! <laughs>